Ik zou hier zijn vanwege de gymclub en dan zouden we met Niels uh, iets het een ander bespreken van de gym, voor de gym. Maar had u uh, niet iets door? Nou, toen ben dacht ik kwam en zei dat ik een ander pakken moest trekken. Ja. En toen kregen we al een beetje vermoeden. Ja, ik denk ja, dat, dat is ook wel. Voor partners kan het soms nog best lastig zijn om het lintje geheim te houden. Het was echt een hele lastige maand voor mij. Ja, ik ben niet van de geheimen, maar ja, het moest. Wat betekent het speltje voor u? Heel veel.